Hallo iedereen, ik ben Sarah Ladeweg. Ik kom uit Antwerpen, maar daar heb ik al heel lang niet meer gewoond. Ik heb altijd al willen reizen en de wereld leren kennen en dus heb ik in verschillende landen gewoond en gewerkt. Dit zijn een paar voorbeelden van landen waar ik heb gewoond. Herkennen jullie die? In elk land waar ik heb gewoond, heb ik een beetje van de taal geleerd. Iets dat ik heel interessant vind, maar soms best wel moeilijk. Vooral het Mandarijns is heel moeilijk om te leren spreken. En ook het schrijven is helemaal anders. Er worden daar karakters gebruikt in plaats van het alfabet. Maar het liefste van allemaal proef ik de heerlijke gerechten van elk land... En ook het lokale fruit en de groenten die soms niet te verkrijgen zijn in België. Tijdens deze jaren in het buitenland heb ik ook gewerkt natuurlijk. En ik heb heel veel geluk in zoverre dat ik veel van mijn werk hou. Voor ik uit België vertrok, heb ik geleerd om lerares Engels te worden, want Engels is de taal die ik het liefste van allemaal spreek. Ik besloot om kinderen te helpen Engels te leren en zo ben ik beginnen lesgeven. Eerst in Rusland en na vele jaren reizen en werken ben ik in China beland en daar geef ik nu les in een lagere school en dat vind ik fantastisch. Ik heb ook een zoontje die in het tweede leerjaar zit en die gaat op dezelfde school waar ik werk. Elke morgen gaan we samen naar school en we zijn er altijd wat vroeger, zodat we samen badminton kunnen spelen in de turnzaal. Soms spelen we ook voetbal of met een frisbee. Met onze familie proberen we ook samen uitstapjes te doen tijdens het weekend, naar musea of dichtbijliggende dorpjes te gaan. En elke zomer komen we naar België om de familie daar te bezoeken. Dag Kierf, mag ik een paar vragen stellen? Natuurlijk. Waarom koos je om leraar in de lagere school te worden? Na ongeveer 15 jaar Engels te hebben gegeven in verschillende landen over de hele wereld, vind ik het tijd worden om ook meer te leren over het lesgeven in België en zelf mijn ervaringen om te zetten in een goed gestructureerde opleiding met een sterke basis. Ik heb met verschillende leeftijden gewerkt, maar geef het liefste les aan kinderen in de lagere school. Hun enthousiasme is aanstekelijk en oprecht. Het is belangrijk voor mij om kinderen te laten nadenken over de wereld, de waarden en de normen en dat zijn kansen die ik niet voorbij wil laten gaan. Ik wil kinderen in België, maar ook in andere landen stimuleren om wereldburgers te worden die risico's willen nemen in het leerproces en in het omgaan met anderen. Ik wil hen inspireren en uitdagen om verantwoordelijk te zijn en levenslang student te blijven. Wat denk je dat een leraar zeker moet kunnen? Als toekomstige lerares streef ik ernaar om een sterke band te kunnen onderhouden met mijn leerlingen en de schoolgemeenschap. Een leraar moet zeker een klimaat kunnen opbouwen van solidariteit, vertrouwen, zorgzaamheid en veiligheid. Een leraar moet ook kinderen de kans geven om actief deel uit te maken van de gemeenschap, zoals mogelijkheden aanbieden op bezoek te gaan in een rusthuis of de diversiteit van de buurt te herkennen. In het kort, een leraar moet klaarstaan om kinderen voor te bereiden om de wereld over te nemen en goede keuzes te maken voor de toekomst. Dank u wel. Graag gedaan. Dag Asja. Dag.